Na de wedstrijd, DVS-VVOG. Het heeft even geduurd. Zes potjes volgens mij begreep ik. Maar we hebben weer lekker drie punten uitgerekend vandaag. Stefan, gefeliciteerd. Wat is jouw verhaal van vandaag? Nou ja, eigenlijk uh, vulde je hem al aardig in. Uh, inderdaad, uh, heeft eventjes geduurd. Uh, ja, dat je hem dan wint tegen... Geef je de geen derby, ja, dan is die wel uh, extra lekker. En je ziet wel uh, dat we de stijgende lijn te pakken hebben in de manier van spelen. Nou ja, dat uh, denk ik uh, vandaag uh, hebben we weer uh, iets neergezet als groep zijnde. Uh, dat heb ik de hele week al wel gezien, want uh, uiteindelijk uh, het hele seizoen hebben we denk ik nog niet zoveel jongens op het veld gehad als uh, deze week. Dus uh, ja, de keuze was reuze. En uh, nou, dat zie je ook. Ik, ik, zei, ik zei een bespreking vooraf, ik zeg, onze wissels moeten het uh, verschil gaan maken, zei ik. Uh, als Collectief, ja. en uh, ja, dat gebeurt uiteindelijk ook. Laten we even beginnen bij de eerste helft. Uh, als je kijkt nou, hoe, wat, wat is een beetje het gevoel van van als je terug, terugblikt op de eerste helft? Um, hebben we daar een uh, paar uh, echt goede mogelijkheden, uh, maar is het denk ik uh, allemaal net niet, um, en dat is wel veelzeggend uh, van ook de vorige paar wedstrijden die we hebben gespeeld. Uh, um, net niet. En dan, uh, ja, het is maar blijven drukken, doorgaan, doorgaan, totdat het moment uh, net wel is. Ja, dat gebeurt dan in de tweede helft. Ja, want net na de tweede helft, denk ik, het de eerste kwartier hadden we veel lastig. Een beetje het middenveld stond misschien niet helemaal lekker. Wat, hoe ja, hoe kijk jij daarna? Nee, klopt helemaal. Uh, de, ja, de tweede helft begonnen we heel zoekende. Ik denk dat het ook wel kwam door onze wissels. Uh, dat die echt even uh, moesten zoeken van oké, okay, uh, hoe ga ik hem invullen. Ik denk dat we daarna met Ali in de punt en Stef meer hangend aan de rechterkant, dat we dat beet voor elkaar kregen. Want dan hadden we diepte in onze as ook met Ali die kon goed de bal houden. Uh, ik denk dat dat een hele kanteling was in uh, de tweede helft om uh, weer de controle te gaan krijgen. Uiteindelijk maak ik na die 1-0, uh, kiezen we wel wat meer bewust voor om wat dichter en compacter bij elkaar te spelen. Want je ziet gewoon als VVG aan voetballen toekomt, kunnen ze gewoon hartstikke goed voetballen. Maar weten we ook met BMN en met Ali Akla dat we in de omschakeling uh, wat kunnen gaan doen. Dus uh, ik denk door de wissel van Ali erin te brengen voor Jarno en Stef iets meer hangend vanaf rechts te laten spelen dat we daardoor beter weer grip konden gaan krijgen. Ja, nou en hij staat hier al zo meteen voor het interview, maar Stef raakt hem best wel lekker denk ik. Dat is wel even lekker zo'n momentje halverwege de tweede helft. Ja, ja, inderdaad. Uh, ja, ik moet zeggen dat het niet de eerste keer is dat hij het heeft laten zien uh, dit seizoen. Dus dat, ze, uh, ja, ik kan niet zeggen dat het een zondagschot was denk ik. Ja, ja ik denk dat Harderwijk Harder het uh, wel zeggen. Maar ja, wat ik al zei, het is niet de eerste keer van hem. Nee, GVVV thuis bedoel je, denk ik. Toen uh, scoorde hij ook al fantastisch. Maar uh, mooi moment. En ook daarna, ja, ook leuk voor uh, Nassim. Dat hij uh, uit, uit zo'n vrije trap scoort. En toen was het wel een beetje gelopen, denk ik. Hè? Ja, toen was het wel klaar. Ja, je weet natuurlijk ook, uh, uh, voor VVG is het uh, denk ik niet een hele makkelijke week geweest. Je weet, je uh, gaat sowieso wat spelen in de groep. Je weet niet hoe ze het uh, op gaan pakken naar uh, wat, wat er is gebeurd. Uh, ik moet zeggen, ja, ze hebben ze... Uh, prima gespeeld. Ik denk dat het een, uh, misschien niet een hele goede pot was, maar het was misschien wel een echte derby uh, daarin. Dus er was wel uh, ja, het verschil eigenlijk daarin. Nou, laten we morgen genieten van deze drie punten. Volgende week weer lekker verder en uh, fijn weekend. Dankjewel. Ja, bedankt. We staan hier met uh, man of the match, Stef Nijland. Hoe lekker uh, ging die, die bal van je voet uh, halverwege de tweede helft? 1-0? Ja, die, die ging lekker van mijn voet. Um, ik heb wel vaker dat je van afstand schiet en dat je wel eerst, eerst behoorlijk de lucht in, dat die daalt dan. En op het moment dat hij van mijn voet ging, had ik eerlijk gezegd die idee, die kan ook wel eens naar de parkeerplaats gaan. <laughs> ik was bang voor mijn auto, <laughs> maar, maar hij daalde geweldig en wel oh, even kan dat binnen. Ja, dat is, uh een ontlading bij iedereen. In zo'n wedstrijd is dat hartstikke mooi. Ja, hoe is dat? Jij, jij maakt dat mee, dat soort dingen, maar je schiet hem in een derby even fantastisch. Uh, deze, deze gaat wel even een paar keer bekeken worden online. Uh, heb je dat al door tijdens de wedstrijd, uh, of tijdens dat moment? Wat, wat voel je dan? Nee, dat niet, want uh, het was leuk. Mijn zoontje was kijken en uh, uh, ik had vanochtend al tegen hem gezegd van ik mag waarschijnlijk een half uur spelen of iets langer en ik ga een goal voor je maken. Dus dan uh, op het moment dat hij erin vloog eigenlijk had ik maar één moment dacht ik van ik moet naar de zijnleiding. Ik wist waar die stond. Ik vond het leuk om hem even uh, en verdomme Tom Helsen, zeg maar. Dus dat was eigenlijk wat er omheen ging. En, en nu, inderdaad, hoor je wel uh, ja, de mensen omheen en laat net het een filmpje zien. Dus dan, uh, ach ja. Mooi, pak je weer lekker mee. Nou, drie punten. Uh, wat een beetje nog klein uh, terugblikje op de tweede helft. Hoe heb je de wedstrijd beleefd? Nou ja, best moeizaam eigenlijk, want ik vond uh, eind eerste helft, dat we, de laatste kwartier voor rust, vond ik ons best wel druk. Had ik het idee dat we conditioneel dat we ook wel wat sterker waren eigenlijk. En uh, nou, dubbele wissel, twee frisse jongens, waaronder ik en, en Nessie. Maar eigenlijk pakte het niet uit zoals we voor ogen hadden. Uh, ik vond dat zij best goed de bal hielden en uh, dat we eigenlijk te veel eraan liepen. Uh, en inderdaad, wat de trainer net ook aangaf na de wissel van Ali, dat je, dat je wat, ja, toch meer bal vast te spitsen, en dan en wat meer de vrijheid om eromheen te voetballen. Op dat moment pakten we denk ik de wedstrijd wel in handen. En uh, nou, na de 1-0 dan kan je daar ook nog naar uitlopen, denk ik. Als je het wat beter uitspeelt, dat was niet het geval. Maar het was een uh, flink, een, goeie, een mooie derby, denk ik. Hè? Echt uh, van twee kanten, een aardig niveau. Uh, nou ja, en uiteindelijk uh, de momenten wordt zo'n wedstrijd beslist en dat was vandaag ook zo. Nou, super. Laten we hiermee doorgaan, volgende week uh, uitpotje en uh, hopen weer op drie punten. Dankjewel. Ja, gaan we voor.